En de wedstrijd is begonnen. Via Quincy Veenhoff, Tarek Evren naar Benjamin in Rumeon, Noordhof. Noordhoff, daar aan de bal. Ja, zijn is een linker paas. El Ablak, we kennen dat van hem. Ja, bijna. Gebeurt DVS hetzelfde als uh, afgelopen zaterdag. Huiskamp. Daantje. Doorgekopt. Goed doorgekopt. Aliakla. En daar... Uh, nou, verdienstelijke poging. Benjamin Romeo? Goed storend werk. Maarten van Dijk. Nu de kans. Oh, Kenneth Cora. Er waren lopende mensen. Quincy Veenhoff, Benjamin in En nu uh, een kans misschien wel voor uh, Lisse. Hoe mooie beweging daar. Hij loopt uh, gewoon uh, Enzo Stro onder de bal door. Volgens mij had hij hem zo tegen de bal aan kunnen lopen. Altijd met de vrije trap. In de... Oh! Oh jongens, jongens, onderkant lat. Kenneth Cora. Echt een uh, blunder uh, van de doelman, uh, dat zou je wel kunnen zeggen. Cummins, daar reken je dan uh, net niet op. En daardoor uh, komt die bal ook uh, gewoon uh, tegen de lat. Soms dan wil je het dan weer van tevoren waarschuwen. Maar dit is nou natuurlijk ook wel weer een staaltje goed storen. En ja, kijk, dat is dus de kracht van FC Lisse. Kleibroek. Natuurlijk, wie anders dan Kleibroek. Van 20 meter moet je hem nooit vrij uit laten schieten. Want hij knalt die bal de hoek in. Hard. Tikkie terug. Quincy Veenhoff. Maarten van Dijk, Quincy Veenhoff. Quincy Veenhoff. Oh! Dat scheelt niet veel. Hele mooie aanvalsopzet. Prima combinatie. Tussen de twee youngsters. Quincy Veenhoff en Maarten van Dijk. Ablak, weer op avontuur. Weer <laughs> zo'n brede paasje waarvan je denkt, oeh, dat gaat maar net goed. Jeremy Jonker. Ook uh, Tarek Everen gaat zich ermee bemoeien. Poging van uh, Quincy Veenhoff. Die dacht, uh, ja, een beetje met dat windje mee zo. Schuin. Staat hij nu. Besluit om direct te koppen, want laat je de bal een keer stuiten. Nou, en dat levert gelijk. Kleibroek, nou. Wat een schitterende verdedigende actie van Tarek Evre. Via Quincy Veenhoff, Jeremy Jonker. Oeh. Je zou er zomaar in kunnen zwaaien, zo'n bal. Komt daar toch nog? In. Ja, is dat een overtreding? Ja, wederom. Op dezelfde plek. Komt hij weer? Je weet het maar nooit. Daan Huiskamp gaat mee. Kan als de beste koppen. Komt hij. Jonge, jonge, jonge. Als door een wonder. Gered door de gang. Keeper Cummins. Hij liet die bal in eerste instantie los. Ik dacht nou, loopt er tegenaan. Dan zal het dan toch de tweede overwinning zijn dit seizoen. Die Lisse boekt op DVS. In Ermelo 2-1. 1-2 dus. En hier 1-0. Tarek Everen kopt hem door. Bal wordt weggeroeid. En uh, daar het laatste fluitsignaal. Het was een uh, wedstrijd van heel hardwerkende spelers. Stuk voor stuk. Zowel van uh, Lisse als van DVS. Maar niveau op zo'n veld is uh, moeilijk.